Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meijer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 23 juli. Geven moet je iets kosten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 2 Samuel 24, vers 24. Want... Ik wil de Heere mijn God geen brandoffers brengen die niets kosten. Ik denk dat in Gods koninkrijk iets wat niets kost, niet de moeite waard is om te hebben. God gaf zijn enige zoon om ons vrij te maken. En hoewel we dit offer nooit kunnen evenaren, moeten we hem iets teruggeven dat wat voor ons van betekenis is. Koning David zei dat hij God niets wilde geven wat hem niets gekost had. Ik heb geleerd dat het echte geven niet het geven is, tenzij het mij iets kost. Het weggeven van kleding en huishoudelijke apparatuur waar ik genoeg van heb, mag dan wel een aardig gebaar zijn, maar is niet gelijk aan echt geven. Het echte geven gebeurt als ik iemand iets geef wat ik eigenlijk zelf had willen houden. Ik ben er zeker van dat jij ook die tijden kent waarin God van je vraagt iets te geven wat voor jou van waarde is. Maar als je bedenkt hoe Hij zijn enige Zoon voor ons gaf omdat Hij ons zo lief had, leidt dat er dan niet toe dat je ook iets van jezelf wilt geven? De simpele waarheid is, we moeten geven om gelukkig te zijn en geven is geen echt geven als het ons niets kost. Tot slot. Wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil dat mijn geven van betekenis is. Vertel mij wat en wanneer u wilt dat ik geef, help of gewoon iemand anders zegen. Ik wil aan anderen geven, net zoals u uw liefde aan mij heeft gegeven. Amen.